De zomervakantie is er weer. Alle kinderen zijn de klas uit en de stilte keert terug op de speelplaats. Eerst geniet jezelf nog even van de welverdiende rust. Maar dan slaat de verveling toe. Niemand om te begeleiden of te helpen. Geen meerwaarde kunnen zijn voor mensen in ontwikkeling. Of toch, sluit je deze vakantie nog aan bij mentoring naar werk en begeleid een anderstalige op weg naar een duurzame job?